Dit is het fornuis uit de SMEG C6 IMX serie. Een 60 cm breed inductiefornuis uitgevoerd in stijlvol roestvrij staal. Het fornuis heeft een zwarte inductiekookplaat met vier zones met een vermogen tot wel 2,3 kW per zone. Alle zones hebben een boosterfunctie. De bediening gebeurt met de klassieke SMEG-knoppen voorop. De oven is in te stellen tot 260 graden. Het is multifunctioneel met wel 9 functies. ...en een inhoud van 70 liter. De oven heeft functies als onder- en bovenwarmte, hete lucht en een grillfunctie voor de heerlijkste gerechten. Dankzij het Everclean emailje op de wanden wordt schoonmaken een eitje. Het fornuis wordt standaard geleverd met rooster en bakplaat. Onder de oven bevindt zich een opbergruimte die geschikt is voor het opbergen van roosters of bakplaten die u niet gebruikt. Kortom, een multifunctioneel fornuis.